Vitamine C is een van de belangrijkste vitamines. zorgt namelijk voor een goede weerstand en voor de aanmaak van collageen. En collageen zorgt weer voor de stevigheid van onze huid. Nou, vitamine C is ook een antioxidant. Dit eh, beschermt onze cellen tegen schadelijke stoffen. Die kunnen ontstaan eh, door bijvoorbeeld zon, eh, roken, milieuvervuiling en stress. Nou, vitamine C krijgen we natuurlijk dagelijks wel binnen door groente en fruit te eten, maar vaak niet voldoende. Omdat uh, vitamine C pas in de laatste fase van de rijping van een vrucht ontstaat. En veel groente en fruit wordt uh, onrijp geplukt. Dus bevat het nog maar weinig vitamine en mineralen. Nou, dus daarom adviseer ik ook om iedere dag um, één tablet in te nemen. Nou zeker ook als je tegen de huidveroudering wil werken en je huid langer stevig wil houden.